Hoi allemaal, leuk te kijken naar deze gloednieuwe video en vandaag is het een soort championship challenge wat ik ga opnemen. Um, ik kwam opeens met het idee omdat ik bij een championship stond um, en ik heb vandaag geen school. Het is nu, even kijken hoor, bijna tien uur. Dus de championship van Golden Nails is hier en ik dacht gewoon, weet je, laat ik het maar doen aangezien ik gewoon de tijd heb vandaag. Ehm... Um, dus laten we snel gaan beginnen. De bedoeling van dit, deze challenge is dus dat je uh, een championship doet en je stelt voor jezelf een doel voor. Dus het kan zijn dat je die championship moet winnen of gewoon uh, eerst tweede of derde plaats moet hebben. Um, en als je die championship dan je doel hebt gehaald, dan is er niks aan de hand en heb je gewoon de championship. Dan voor jou de challenge gewonnen. Maar als je dus verliest, dan um, moet je dus een challenge gaan doen. Um, mijn doel is om in de. Het... Nou, kijk, er zijn niet zo heel veel mensen hier vandaag. Dus ik zou zeggen vier, top 4. Vier. Um, aangezien normaal gesproken zou ik zeggen top 7. Maar kijk hoe weinig mensen hier staan. Dus top 4. Uh, ik ken deze championships echt. Ik heb deze echt twee keer gedaan of zo. En ik ken. Hé, uh, hey, Tornado. Ik ken deze shortcuts allemaal niet. Dus uh, mijn paard is ook nog eens boos. Dus dat is een hele gezellige boel. Oh, ik leg. Waarom leg ik opeens? Ik leg echt nooit. Misschien dat mijn instellingen nog hoog staan. Uh, in vergelijking met dat ik. Um, schaar aan het opnemen ben. Dus. Ik hoop gewoon dat veel mensen hier gaan falen. Want. Ah, oeh! Ik ging er wel doorheen. Haha. Veel mensen falen hier ook gewoon. Ik zeg het en mensen falen. Ik ben altijd zo ontzettend zenuwachtig als ik een uh, championship doe. Omdat ik altijd heel erg bang ben om te falen. Oh, nou, we kunnen het is niet meer achtste worden. Dat is wel fijn om te weten. Uh, deze mensen die zijn een stuk sneller dan mij. Ook heel leuk om te weten. Nou, ah, nu ben ik alweer vierde. Ik hoop dat ik dit ga volhouden, want ik vind het echt heel stom als ik. Nu, oh, wacht, oh, hé. Hey. Wat gebeurt daar? Hoe kan het nou dat deze opeens uit het niks mij in komt halen? Dat vind ik niet leuk. Waarom is iedereen sneller dan mij. Dat klopt niet. Er Zijn mensen met level 16 en level, met paardrecht level 12? Nee! Niet die laatste ook nog. Hoe kunnen deze mensen opeens zo snel zijn? Dit is geen logica. Oh, help. Ik heb gedodged. Oh, laat maar. Toch niet gedodged. Het ging zo goed. Maar dan is mijn paard gewoon zo langzaam, denk ik. Minimum level 20, dus het zou niet heel slecht moeten zijn, maar ja. Het was, uh... Misschien dat ik zo meteen gewoon, uh, Starcoins ga verspillen, zodat ik championships ga winnen. Oh. Maar dat er nu pas iemand gaat finishen, zitten allemaal close op elkaar dan best wel. Maar het komt ook, ik heb ook heel veel lag. Dus ik zou zo even mijn instellingen veranderen, zodat het even wat, wat super loopt. Dus de mensen moesten allemaal op mij wachten. Oh, mijn paard rent opeens door. Stop! Stop! Ik heb zo minstens 25 York op shitting, Ik ga nu even mijn challenge bedenken. Want ja, ik heb nu een uur de tijd voor de volgende championship natuurlijk. En ondertussen ga ik even kijken wat de challenges gaan zijn voor de andere championships. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Zoals dus je kunt zien... Stel we ik heb hem nu wel aan. Hi. Um, Net zat ik nog in mijn pyjama, weet ik veel, toen ik besloot dit te doen. En aangezien ik wel was bij de championship in twee minuten, dacht ik zo van... Mm, ik kan heel snel mijn opnames aanzetten en mijn webcam gewoon uitzetten. In plaats van dat ik gelijk eerst helemaal klaar ga maken, weet ik veel. Dus hier ben ik, um, met mijn webcam. En de challenge voor deze championship is in first person view een race rijden. <coughs> ik weet zo'n beetje hoe dat moet. Um, we gaan een race doen hier zo in de Gouden Overfly. En Hij gaat naar Settings. Dan ga je naar Become a Wild Horse. Dan moet je Distance to Horse helemaal zo zetten. View to View ook. Nou ja, niet helemaal, maar. Kijk hoor, staat dit. Ja, dit is uh, First Person View. We gaan op deze manier met een race rijden. En ik ben echt heel bang. Uh, het gaat zo, zo falen. Ik kies ook niet een van de makkelijkere races uit ofzo. Waarom is het een stuk makkelijker dan... Oh, laat maar. Oh, ik zie niet waar ik heen ga helpen. Oh, ik heb hem nog gewoon goed gesprongen. Wat de hel is dit? En we hebben hem gehaald. We gaan niet de anderen allemaal op deze manier doen. Maar deze was nog best oké. Okay. Zo, maar die kost het niet eens. Ik ga de mijn settings normaal zetten. En dan zie ik jullie bij de volgende championship. Bij Jorvik Stables, ik heb een beetje rondgekeken. Er zijn mensen met level 10, 14. Dus het moet op zich wel goed komen, denk ik. Um, mijn paard is een beetje langzaam. Maar dat wist we al. Het doel is om... Nou, oké, okay. ik weet hoe moeilijk ik deze race vind. Maar omdat er dus ook weer hier niet een hele volle lobby is... Ga ik voor plaats 7? Um, de derde championship. Als, dan moet ik een paar kopen alleen als ik alle drie de championships heb gefaald. Ik heb er eentje gefaald. Nou ja, gefaald. Ja, wel gefaald. Ik ben de laatste geworden. Van. De rest is gediscalaliseerd die achter mij zat. als dus ik ben de laatste geworden. Dus heb ik gewoon gefaald. Um, als ik deze weer val en die volgende ook, dan moet ik een paar kopen. Maar stel, ik win deze wel binnen mijn doel. En de volgende niet, dan maakt het niet uit. Dan doe ik gewoon het challenge die ik voor deze championship heb. Um, en dan komt het allemaal goed. Daar gaan we. ja, wow, dat ging echt een hele gekke wisseling. Maar ik moet dus plaats 7 of hoger halen. En zoals het er nu uitziet, ga ik uh, heel ver achteruit. Er is één shortcut die ik dus niet kan. Ik kan hem echt niet. En ik zie hem best veel mensen steeds doen. Maar mijne lukt die maar niet. En ik word echt boos. Hey, diegene dus heeft gefaald. Uh, en daar word ik echt boos van. Omdat ik elke keer dan mensen... Oh, ojo. Die kunnen dan heel snel opeens echt heel veel inhalen qua tijd. En ik kan die shortcut niet. En als ik die shortcut doe, dan faal ik de complete championship. Dus dat zou echt heel naar zijn. Dus ik hoop dat diegene achter mij of hem valt, of hem gewoon niet doet... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, kut. Waarom ging ik daar falen? Wat de hel? was echt nergens nodig. Ook gewoon omdat ik verwacht had dat ik deze championship zo hard ging falen, dacht ik, ik zet er op 7. En dat ik net dacht, van, er was straks een paard kopen, omdat ik de volgende op één championship faal. Ik dacht, ik maak de kans iets groter tot zeggen alles te falen. En nou win ik deze gewoon. Het is de bijna derde ook gewoon. Ah, oké, okay, nee, niet bij de derde. Maar, I mean, ik was niet net aan of zo in mijn doel. Dat was echt vierde. Dus dat was best oké. Okay. En dan uh, zie ik jullie bij de volgende championship. Volgende championship is hier bij Pony championship. Uh, we gaan even kijken. Oh, acht. Oh, wow. Zeven. Twaalf. Oh, nou, die is nou raar aan het uitsloven hier. 20. Als het dit groep... Oké, okay, daar komt hij. Nee, wacht, die heeft geen pony die kan niet meedoen. Die kan ook niet meedoen, trouwens. Maar deze twee zijn heel laag. Dus daar heb ik veel meer kansen te winnen. Ik ga voor top drie. Aangezien het was heel makkelijk. Aangezien het, zeg maar... Het is gewoon een door de weekse dag. Het is dus dinsdag vandaag. Ook oh ik moet ik niet gaan falen. <tus> dus het is ook niet zo alsof iedereen op Star Stable zit. Um, het is dus heel makkelijk, ik heb het voor mezelf heel makkelijk gemaakt nu. Oh, het is me gelukt. Maar ik wil eigenlijk nog steeds een paard kopen. Zullen we nou nog één championship doen? Want deze was wel heel erg makkelijk, aangezien de helft zeg maar level 7 was. Um, ik ben wel heel blij met mijn medaille nu, holy shit. En de eerste die dwal disqualificeerde al meteen. En toen kwam vanwege de paard, dat ze niet mee kon doen. Wauw, oké. Okay. Dit verwacht ik niet. Um, ik ga even medailles ophalen. Dan zie ik je terug over weer een uurtje. De volgende en de laatste championship zit hier in Zo Ik was even nauwkeurig. Ik wilde zeggen veel maar dat klopt natuurlijk niet. Um, hier zijn wel volgens mij al wel meer mensen. En ik heb hier een voorstel. De challenge um, komt van twee kanten. Aan de ene kant wil ik namelijk heel graag een paard kopen, uh, want daar heb ik gewoon zin in en waarom ook niet. Um, aan de andere kant ga ik er dus wat tegenover zetten. Um, als ik niet zevende word, of hoger, dan is de challenge dat ik mijn kamer moet gaan opruimen. Want die is een beetje een zootje. En dan ook gaan uitzoeken waar weet ik voor echt helemaal gaan opruimen. En als ik zeven of hoger word, dan ga ik een paard kopen. Nou, dit ziet er nou uit dat ik geen zevende ga worden. Mensen hier zijn snel. Dit is niet eerlijk. Maar we zijn gewoon vijftig geworden. In de Silver Clear Championship. I mean, er waren niet heel veel goede mensen die meespeelden, moet ik gelijk zeggen, want mensen er wel zeven speelden mee. Maar ik ben gewoon vijftig geworden, dat betekent dat we een paard gaan kopen. Oh my god. Ik ga zometeen even kijken welk paard het zou gaan worden. Ik sta op de paardenmarkt en ik heb mijn keuze gemaakt. Ik ga een warmbloed kopen. En dat is deze. Deze heb ik al zo ontzettend lang op mijn oog. Er zijn er wel meer hoor, die ik al heel lang op mijn oog heb. Maar deze kan ik van ja, volgende keer kopen ik wel. En dat, dus er komen steeds meer paarden door. Uhm. Ik weet ook precies de naam voor dit paard. Uh, ik heb twee keuzes: pepper of wasabi. Um, waarom? Weet ik niet. Het is iemand anders die had um, wasabi genoemd. Ik dacht: ze van dit past perfect bij dit paard. En ik dacht: van pepper kan ook nog wel. Maar ik denk dat ik dat leuker vind staan bij een paard met een voskleur. Weet ik niet zeker. Maar deze uh, gaat dus wasabi heten. Ik ga heel even de naam uitzoeken. Cold Spice ligt gewoon lekker in de mond, vind ik. Dus hier ga ik een paard kopen. Cold Spice, genaamd Wasabi. En ik heb een paard gekocht. Ik heb nu echt veel ik moet gaan trainen. Uh, ik heb laatst eentje uitgetraind is dus een yes. En nu is deze bijna uitgetraind en dan kan ik er verder mee trainen. Um, nou, ik ben nu weer een beetje online op Star Stable af en toe. Dus nu heb ik tijd om wat te kunnen doen. Maar was dit dus wel het echte video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en dan blauw duimpje omhoog, abonneer je beneden tegen je geen video's te missen. En zie ik je de volgende keer weer. Ciao!